Ja, er zijn nogal wat mensen die uh, sowieso veel vragen hebben over hun werk. Ja, Ik begrijp dat wel, werk, uh, daar vul je ongeveer een derde van je, van je leven in, van je, van je leven. Zeker in deze tijden met corona is dat alles op z'n kop, heb je een andere werk-privé balans. Dus ik heb, uh, nou er komen wat vragen en ik denk nou ga bundelen. Dus we doen uh, elke... Donderdag, de donderse werkdilemma's, uh, de, de, kom maar op, uh, kom maar met vragen over je werk, over hoe je gesprekken moet doen met je leidinggevende, over hoe je zelf regie kunt houden of krijgen over je werk. Ik vind het leuk, welkom in ieder geval als, uh, als eerste kijker, eerste kijkers. En, uh, nee, de, eerste, de eerste vraag is van Suzanne, Dat is de eerste die, die binnenkwam bij mij, die, die lag er vorige week al. Suzanne komt uit Haarlem werkt in Amsterdam en uh, nou ja uh, hoi even ik merk dat het uh, in deze tijden van veel thuiswerken dat ik het moeilijk vind met name om op maandag om op te starten het gesprek bij het koffiezetapparaat is niet langer dit is er niet langer en ik vind het nogal ver gaan om een collega enkel en alleen te bellen om bij te kletsen heb jij suggesties hoe ik mijn maandagochtenden een kickstart kan geven Bedankt alvast voor je advies. Oké. Okay. Ja, nou ja, Suzanne, als er één iets. wat. Uh, je bent niet de enige, laat ik daarmee beginnen. Ik bedoel, als er, als er iets is wat ik hoor bij, bij de mensen waar ik voor werk. Uh, bij onze eigen mensen, dan is het dat sociale, dat is niet, laten we dat eerst vaststellen, dat, dat is niet te vervangen met Zoom en ook niet met welke andere vorm van Skype of dit, dat warme intermenselijke, als dat wegvalt, is het weg. Uh, dat is jammer, dus ik, ik begrijp donders goed dat je die, die koffieautomaatgesprekken, die, dat, dat, zijn, dat, dat is gewoon het smeermiddel, dat is een smeerolie in een organisatie, dat soort informele gesprekken. Die zorgen dat het hele samenwerken, dat alle relaties goed lopen. Die zijn weg, dus dat is nogal wat. Um. Ja, jij mist het en wat moet je eraan doen? Ik, ik zou zeggen van, en je, en je vindt het moeilijk. Wat, wat meestal helpt is als je dingen moeilijk vindt, dat je ze benoemt. Dus uh, gewoon aan je collega aangeven. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Da, da, daarna hou je je mond en dan loopt het volgens mij vanzelf. Suzanne, je, je, uh, je geeft aan en je, en je belt... En je zegt, joh, luister beste lieve collega, ik mis onze koffieautomaatgesprekken zo. En dat hoeft niet op de maandag te zijn, dat kan je de hele week door aangeven. En eventueel stel je de volgende vraag: van goh, kunnen we iets ingeplannen, kunnen we iets ingevullen? En dan kun je ook in de huidige uh, corona-reglementen daarbinnen, kun je elkaar alsnog ontmoeten. Weet dat het goed gespendeerde tijd is. Het, het, het is de smeerolie. En anders doe je het telefonisch of doe je het wel via, via Zoom of via Skype of van een van die andere dingen. Maar drink dan ook koffie. weet je, We hebben op de een of andere manier. Het idee dat, als het dan, dat het dan wat zakelijker wordt en dat we ook zakelijke en werkgerelateerde dingen moeten bespreken. Dat is niet waar. Dat want we aan de, aan, de koffiet, aan de koffieautomaat ook niet uh, op kantoor in de, in de pre-coronatijd. Dus één, uh, Plan het in. Twee, zeg, zeg alleen maar dat je het mist. En drie, pak de koffie of thee bij en ga er rustig voor zitten onderuit. Als je het, als je het online doet, zeg maar. Een optie is ook, ik bedoel, er zijn kroegen, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn stations. Het ligt er ook een beetje aan natuurlijk, hoe ver je van elkaar woont. Uh, maar initieer het. En wat mij betreft uh, lever je daarmee een, een hele goede bijdrage uh, aan de relatie met je, met je eigen bedrijf, met je werkgever, aan die met je collega's. En helpt het jezelf ook. Nou, laat even weten. Als je, als je er wat aan hebt, reply even, heb je aanvullende vragen, gooi maar op. En dan uh, op een donderdag pak ik het hartstikke graag weer voor je op. Suzanne, succes! Ja, nou, ik zal er één keer goed op. Ja, kwaad ja. hoor.